Ik ben hier ook voor de mensen thuis. Ook wel goede, niet morgen. En we dreunen niet meer van. Stig en een is echt mooi te messen. Het is meestal dus let uh, op als je de deuren gaat. <lacht> <tot> <middels> Welkom in de low street. Dat speelt beter dan ik heb eerder al wist. Dus jij moet niet fietsen. Je leeft je baas op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op,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 Deze, de top, als je de rest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 The <laughs> head,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 Ooh, ooh, ooh, ooh.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 The boots the boots of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 Wat is mis dus? ze let op als je de deur